Ik, Doe ik, jumpen? Heb je ik, een... heb, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. Is de party? hier? Ja, ja. ja. Ik jump wel, ja, als je swapt. Oké, okay, okay. ik ben nu geswapt. Alles, alles, alles! Yo, dat is in een nieuwe video, ik ben Andreas. En vandaag is keer met shaders. want waarom niet? Voor we met deze video verder gaan, dankjewel voor de support op de vorige video. 92 likes op dit moment, echt insane. Dankjewel voor jullie support, jullie vonden de video super leuk. En ik vond het super leuk om te maken. En is ook verder gaan op TikTok. 123.000 weergaven op dit moment. Dus uh, that's is kind of crazy. Hoe dan ook, in deze video super veel base fights. Bijna alle base fights dat ik heb gedaan op de server op dit moment. Dus hopelijk ga je jullie ervan genieten. Laat zeker een like achter. Dat is super tof. Hopelijk kunnen we gaan voor die 50 likes. Dat kan zeker. Abonneer natuurlijk als je het niet hebt gedaan. Want in het slecht geval moet je de abonneren. En gebruik natuurlijk mijn code, codefruitje. Bij de aankoop van partner items. En. That thing. Jesus and dat ding, jezus, dat garbage. Oh my Join Discord, link staat in de beschrijving. En geniet van de video. Wat denk dat Ah, ik ben ja. er. Moet ik agro die Lubica? Ja. Ik ja, vind. hij is pulse die. Ja, hij gaat toch wel eens een trap rollen. Puller, Ik ga hem gewoon rush, Aki. Pult niet? Nee. Dat is volledig water. Mm -hmm. Daar kun je in. Klopt. Wil je regen boven? Boven. Oeh, ja. Hij moet, hij moet naar boven komen. Oh, dat is kut. Oh, ik ben weer hey, terug. Kom, bro. ik ben ook. We zijn gepult op. <lacht> Vol in bezier. Oh, kut. Ik ben erin gedrimmd. Ik ook. Kan je, je prullen, of niet? Oh, my god. Oh, my god. Oh, my god. Ja, ik dacht ik kan hier licht speedpot. Ik dacht misschien kan ik je pakken van de vier Dat is op shit. oh, ik het je. Ja, ik mag iets proberen. Ben jij mijn rails? Oké, okay, ik ben echt dom. Wat oh, de pak is hij? Uip, up, guip, ik heb hem gecordet. Hij oh, ja, is -in, in de kist, hij is in de kist! Ja, uh... Maxime, sta beneden klaar ja? ja. Oh my god, ik ben dom. Ben naar beneden genoemd? Ja, ik ben naar beneden water. Ik ga dood. Dus hij hit mij één keer. Hij staat niet Hij is naar beneden. Hij is gepult. Boys. Ja, ik ben er. Ik ben hier. Hij is op Kom mee erin, mee in Ja, hebben we hem? pak Pas op. Nice. Op de Ja, ik zit die, Andreas. Ik ook. Boeien. Ik ben naar beneden jump, maar ik kan niks meer. Zijn bij mij niet. Vol in Wat nou? Wat de hoofd? Andreas! Oh, ja, ja! Hij is er! Jump. Shoot! Wat? Ik heb hem niet eens gezien! Zit toch niet? Nee, we zitten nog in die base. Is die drone? Kan je Kan je prullen? Ja. Hij gaat Ik naar beneden! Waar we? Hij is nu naar beneden! Hij is weer beneden! Wat de? Oké, okay, hoeveel HP hebben Barts? Gewoon even een vraagje. Ik ben bij aan het kitten. Shoot! Hoeveel oh, HP hebben Barts?! Ja, veel te veel. Met uh, dinges erbij. Dus, ja, oh, dit is heel kut. Uh, ja, die niet. Wat? Hij is hier. Dit is geen claim. Ik hou hem weg, ik hou hem weg. Andreas, Oh, Maximo Goed, bro. Nice. Mooi, maar okay, nee. Yeah. Zijn teammates komen eruit. Ze zijn fucking shit. Ik geef deze guy een wombok combo, jongen. Oh my god, shoot. Kijk eens, Andres. Hij is lulled. Ik wil op de base. Nee, nee, nee. is een fucking i make. Wil je erin gaan? Nu? 3, 2, 1 go. Ik ben uh, mee naar beneden. Rood. Oké, okay, kastje shit. Uh, ik heb wel worden. Oh, ben je beneden? Ja. Oh, ik Samen ben fucking. luk. Wat je maar ik, ben, ik ben wel, ik ben, ik ben vol, ik ben bijna vol bezig, ik ben bijna vol bezig. Ik moet komen. Nee, uh, als je ik nu... Kan alles is, alles is dicht, alles is dicht. Met oh, wow. Zit er wel nog één guy Had in? Ik heb het gelijk gezegd. Ja, ze hebben het net dicht gedaan, shit, sorry. Krijg je stukken? Ik kan het stukken. Kom maar is YouTube zijn. Dit, er is hier geen zijn. Ik heb stukken oké, okay, shoot of mm. niet? Deze guys zijn aan het gappen van me, zo grappig. Maar uh, ik moet letterlijk een halve gap als zeg maar, chuggen voor ik zeg maar iets kan doen. Dat je? Dat ik zeg maar gewoon weer vol AP ben en een fight aan kan. <sighs> je mag een bal niet wegspelen als het dan het mogelijke. Okay. Ah! Wat een illegale mensen! jullie! Eén is open! Ja, nee, is... Ik kan het letterlijk, je bent nee, zo nee, dom! Letterlijk. Oh my god! <laughs> maar ze zijn oh, echt... Even... Met... Nee, ja, heel echt hem... Wat doe je? Dagus! Ja, maar daar is een vader! No god. shot! Waar is hij Hier loopt er nog één, hallo? Dit is echt alle illegale faction Haha <laughs> Dit is echt Hij gaat hij gaat peulen ga Hij speelt Catch. Dit is echt AliExpress faction gewoon jongen, zo slecht <laughs> Sterk Hij gaat pullen. Hij speelt, hij speelt Odi Odi, je bent er zin zinig daar Odi erin. erin! Ik ben gewoon ik kan er niet in, wij kunnen er niet in, jullie zitten met twee Boven, boven, boven Ik ben een poel ik ben ik als water erin? Ik heb Even. niet eens TS set bij Ik kan er niet in, ik kan ik er, kan er in. niet kan in Kan je speed 2 doen? Nee Wat is dit? Wat ben ik aan het fighten? <laughs> ik ben oh, je de moet de moeten body open. <laughs> <I laughs> eet bij je. Body, mag ik je zo met de body? Body, ik kan eruit vullen. Dropt. Drop. Kijk, body drop. set nu. Let's go. Vul het, eruit, vul eruit. Tot die set. Er zijn 3 DTR boys. Ik pak toch die set, tot die set. <laughs> oh my god. <laughs> hey, body, body, body, drop maar je set, snel. Allere, allere dia, allere dia. Ik heb hier p zo eigenlijk. Ik heb geen andere ingenomen. Hold speed, ja, hot speed. Heb ik, heb ik, heb ik. Hold re re ik rejam. Hold ook, regen. Switch gewoon te zitten. Kom maar wat. Oep begin wel doodfighten. Ja, heb ik, heb ik gedaan. wel. Eh, nog meer mensen jumpen. We hebben steeds, eentje is oh, side bed, eentje is nice, sidebridge, nice, nice, nice. Ja, shoot jij dan maar. Eentje voor je vist. Eentje voor leef gaan. Je zit in het water denk ik. Ja klopt. Nee hij loopt hij loopt. Ja, ja, ik, ik, ik heb de ik heb cap. Ja, ik, ik ga streng taggen. Is goed. Lekker Andreas. Ik dank je, je zeg. Heb ik. Oh fuck. E e eentje is open. Eentje is open. E doe Kom. eentje dicht bij Andreas. Doe eens alles. Doe alles. Alles boos. Gedaan gedaan gedaan. Dat win je. I Lekker lekker. Le I no! <laughs> Oh my god. Nog een vol Wacht dat? Nee, nee, ik heb er ook echt een drop van nee, dat is niet te zijn. Shoot joh he. 5 en 2. Even een auto autoklick aangezet? 5 en 2? HO! Dat was pre-pulled. Allemaal pre-pullers, allemaal pre, hey. pre <laughs> Go go go! Waar doe je het hier aan, Kie? Big faller. Ja, een keertje. Hij pult is Faler. of wat het ook is. F-I-E-B-C, -E dat is z'n valler hier. Die uh, grote zwarte shirt, die weet je wel. Hé, hey, die teammate gaat die valler in, ik chase. Nee, dat is zo'n oh. kutvaller, als je op mijn hoekjes. Oh nee, ik ben hier als Archer in, maar ik wil misschien wel als Archer blijven of niet? Ik ben dood. Hoe? Ja, ik ben er ook in, ik ben meegerust. Hé, hey, iemand op aan mijn swapper. Oh, die heb ik swapper toch? Ja, maar ik ben combat. Ja, je bent zo uit combat. Ja, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. Is de Bart hier? Ja, ja, ja. Ik jump wel, ja? Als je swapt. Ja, is goed. Kauw wat, ja. ja? Ik jump ook wel als het eigen moet. Oké, okay, ik ben. nu geswapt. Alles, alles, alles! Ik ben in. Ja. Gedropt, eentje! Kan ik ook ja. nog één? Ja, ja! Ja, jump! Nee, ju ja, jump! Du Aan jump! Jump! Jump! Jump! Jump! Jump! Jump! Jump! Jump! Jump! Jump! Jump! Jump! Jump! Jump! Jump! Jump! Jump! Jump! Hij hier. Ga niet in hem, boas. Ik ben bang broer. Ga gewoon te staan, boas. Het maakt niet uit als je met... Oh, we zitten met hoeveel man hierin? Allemaal. A de Blijf staan, blijf staan, blijf staan! Ja, zie maar WTF? Oh, cirkeltje. Gewoon kringetje, gewoon kringetje. Ja. Hij lekt eruit. Ja, hij... hij, hij ...fucking FreeSix al ofzo. Nee, nee, nee, nee. Hij lijkt er uit. Hij lijkt er al tijd tijd uit. Hij lekt er al je tijd uit. Net boven, hij ja. lekt er ook uit. Oh, wat een play, wat een play. Wie heeft die swapper die erop dan kan hebben? Misschien het kijkertje. Kijk eens, achter je. Andres! Kan, zijn... kan je komen? Ja, maar we... ja. ja. Ik ben maar heel gaan met hem. Ja, maar dit wil ik zo niet, hè. Brody, hij is solo. Andres is bij mij. Jump ook. Ja, dat zeggen ze allemaal Zolang Boas op spawn is is niks aan de hand, hè. <laughs> yes, hij is oud. hoebeish Deze mensen. Ik poe. Oeh. Oh, oh. oh, oh stop. Body. Wij zijn op deursie die body, je bent fucked. Nooit. Body, body, body bent fucked. Alles. Body is fucked. Pop op, body. Oh my god. Body switch. Body switch, nou. He dropped <laughs> again! I love Bodhi! He's so good at Minecraft! Drop as please! I get it, <neither> I dropped! How drop you niet? not? Mama! Mama! Mama! My gosh, please let us out here! Don't drop Mama! Mama, don't drop Wat fucking We hebben een bart. Oh! We zijn met twee. Shoot. Shoot! Shoot! Shoot! Body, je, je moet in die te komen. Body, je moet in die falen hey. komen. Ik heb je ook al op gepot. gepolt. Mama, je Body, je moet in die falen zien te komen. Body, pak die met op, links van je. Andres, wil je even stukken in look. die slotbroodje killen? Hij is Oh. Wil oh, ik even stukken in die ik wil even, stuk, even stukken. Ik wil even stukken, ja, Bodie. Oh, Bodie, dit is dom eigenlijk. Want nu hey, gaat hij eruit Nee, maar nu gaat hij eruit nee, let purlen. let op, let op. Bodie, hij zit hij nog in de vallen? Hij yeah. is vast. Zit in de vallen, shit. Hij gaat purlen, aan de andere kant. Dat doe je goed, dat doe je goed. Dat doe je goed, je doet je goed. Pak zijn volgende peul op. ga zijn volgende peul op. Doe dat dan. Ik kijk deze kant, dan de gaan verder staan. Hij praat zo hard waar hij heen gaat burlen, jongen. No shot! Body is nee, blij no me shot. Daar. Ga nog gewoon in, Brody. Oh my god. Shoot, on moet daar blijven. Shoot! Dankjewel. Ees die met ze weer. gewoon 3 kills. Ik ga 7 op 5 met hem aan. Man. Ik wil maar 7 op 5 met hem aan. Kom ik hey, in, in de video's zet stok nood. Kan barden, maar dan heb ik. Zou ik blijven of wat zou ik doen? Ik zou je Bart, ik zou outzorg poppen en je time. Hij wil mij taggen! Ik ritde Bodie. MAG! Speed. Mama! <laughs> Mag ik ben jou in. Mag ik zou bij jou. Dan bij jou? Oh my god! hoe die zijn... Hoe stupid is hij gewoon? Dit <coughs> is niet een instikkeld. Dit is gewoon dom van die gast. Ah, oh, Bodie bent fucked. Moet oh, je even stuckelen? Nee, kan ben En body we body kunnen niet bij Bodie inkomen. How many bitches wanna be my baby? Ben Mag ik alsjeblieft bij jou zijn? Alles! Je switch targets. Ja, maar dat was Andreas. Ik, ik ah, denk ik... dat ik mijn watch weggelegd, man. Ja, ja, want ik ben nou oud. Ja, ik moet je je moet deze wens jongen. Oh. Oh, we zijn 3dR. Oh, dit is zo indruk. Ik heb geen effects Andreas. Ga gewoon in, fuck it. Ik met die andere in. Ik heb nooit zo iemand genukt. ik heb een van mij. Same. Ik kan wel een trainen, want je Ah. Oh. shoot! Hey! Ik ben met die andere weer in. Ik ook! Stopbroodje. Is out. Ik had er echt veertig al zo. Hebben deze mensen een breakable armor aan? <laughs> ja, ik had dat ook hè. <laughs> <laughs> ik ben met stopbroodje erin. Ik ook! Bebe. Ik had er ook al. Ja, nee. oh, ik, ik, ik had ook allemaal een breakable armor en zo. Oh, <laughs> ho, ho. No, no, shot. no shot! Deze mensen zeggen <laughs> zo vaak no shot! Ja. ja nee, maar deze man heeft echt een halve stek minimaal. Ja, shoot, ik had ook veel. Ja, niet meer, body. Ik moet even niet getagged worden. Ey, wat ja. zei ik? Ach, minuten. Shoot! Ja, Shoot! Is... Hij is brain dead as fuck, bro! Je bent alleen. Fuck. Fuck, gepurlt. Ik heb dat niet gezien. Kun je uitloggen? 10 seconden. Hoe the fuck Shit. heb ik dat niet gezien hoe die purlde? Uh... Hij komt je taggen. Uh, ja, dat wordt er niet, sorry. Dat wordt er twee win. De nog jij, alsjeblieft, ja. Rus me. jij uit gewoon. Ze rennen alle twee. Ik ga eens kijken of ik kan, uh, kan uitloggen of zo. Wat, ze willen no niest... wil niet eens eerst... wil mijn fighter shoot. Even om, even om, even om, ik ben uit komen. met. Even om. Dit is. Duur ik eraan, snel, doe ik eraan, snel. Wat Voor voel je Andreas? Kom op. Ja, ik kom eraan. aan. 4 het 3v3 nu? Ik zie jullie. Of I'm here. Ze willen mij in, in die dinges nokken. Ik heb 23 kills, by the way. Okay, Tik maar, prima, prima. Uit gewoon samen, ze ren, eentje, eentjes ren. Eentjes eentje gaan rennen. Ik kill die Zedlow. Eentje nog buiten. Andreas, hou op. Ik ben, ben ik ben erin genokt. Ik ben ook weer een keer ik, ja, ik heb je swapers? even hey, zitten er meteen in. Ja, ik heb swapers, shoot. Laat hem eruit gaan, laat hem eruit gaan. Nice. zie mij moet komen. Ik, ik ga swap activeren, oké, okay, shoot. Wacht, want we zijn er met z'n tweeën dan hè. Ik heb er nog een. Volgens mij staat de zijn open. De is staat volgens mij open. Moet je doen? Ik swap, ik swap, ik swap, ik swap, ik swap. Ik, ik ben swap. Ik, ik ben ook. Ik heb nog oké. Ik kan niet Yes, ik ben, ik ben! Oh, we zijn er allemaal in. kan ik dan niet peulen? Ik heb eruit Ik ben eruit gevuld. Nee, de up zijn staat niet over, Andreas. Nee, klopt. Dat het full invasion dus moet worden, denk ik. Ja, is er ja, nou een up zijn? Ja, er zit hier onder een up zijn. Ik ben dood, ik ben erop. Ik drop, ik nee. drop, ik drop. Ik ben opgegaan. Nee. Op, op, Andreas, dit kunnen we snelden, dit kunnen we holden. Ik loop op een haas, joh. Ja, ik zit te zien joh. Wij We zijn dood, bijna helemaal het gaat zo poppen. Andreas, ben je goed of niet? Ja, ja ik ben goed. Ik pop gewoon met swapper, oké? Okay? dan krijg ze die tenminste niet. Ja. We of niet? 5 seconden. Ja, ga maar weg. Ja, tenminste, we hoort gewoon regen, altijd. Ik, Andres, jij moet erin droppen. Ik kan speed Speedway, Speed speedway! speed speed Heb je? Ja, fuck, deze guy gaat. Ik heb regen, ik kan regen. Doe, doe, doe, regen. Do. Do, do, do. Ik ben dood. Ik ben boven schon, ik kan op zullen. Ik kan de case is nog open Andreas. Ja! Ik kan op zo'n, ik ga op zoot doen. Ja. ja do. Ik ben fucked. Een ah, seconden ben ik uit de combat, ik kan gewoon eh. Uh... is ah. ben hier ja. Ik kan niks doen, ik kan niet eens spullen. Die hebben zijn user dan ben ik fucked. Ik heb gebruik gebruikt de optie. Nee, nee, nee. Ik kan niks doen, ik kan niet ik ik doen. Kan al, ik kan altijd by the way. Oh, nu lokt hij gewoon die die uit, uit hè. Nu lokt hij uit, dat zou ik niet pikken. Hoppakee! Wat, Waar wat. Wat moet jij hebben? Ik, uh, ben hoog, je, je, je, je. ik ben. Ik ben boven, ik ben boven! Waar moet jij hebben? Wacht, Rijan, Rijan, Rijan, speed Ik heb zo op zoek. Strengt! Strengt. Ik ga hem Ja, door op zoek. Dus je kan de door purlen, door die defense gates kan je purlen. Hij ja, ja, door. Er is een stinkje purlen daar. Ja, nee, niet door de Stinks, je kan door de, door de, de stars purlen. Ja, je kan door de stars purlen, je kan de Oeh, gewoon purlen. Nee, ja, ik kan nog absoluut moeten doen. Ik gewoon achteruit lopen, ja? Ik ben nu met je. Speed 2 als je kan. Ja, doe als doe absorpt. Geen absorpt, geen absorpt. Ja, ja, ja gewoon doen, gewoon ja, doe doe doen, pak het. Ja, gewoon doe doen, Ja, gewoon pak het. Ja, dan heb de cooldown aan. Het daar heb je altijd wat aan. Niet ik ga het niet doen. doen. Spelbox! Ik zit meteen in een. Een Hij dropt hier. Ze gaan bij je komen. S2. S3. Hoe lang hebben we gestrengd, Maxime? Um, 20 seconden. Shoot, cut. ik kan. Ik kan wat schut, Sam. Ik kan zijn Ze zijn. Uh, 100 of oh. zo. 6, 6, ik zie je hebt streng gekocht toch? Ja, ik jouw zet, jouw zet jouw op ah, okay. ik zet, ik zet, Hoeveel kostte dat? Ik zo niet. Oh, ik ben gevoel. Okay. Ik ben dood. Ik ben What the fuck? Ben je nou gewoon, nou geneukt? Shoot, ik werd gefighter en fucking full invis. <lacht> <lacht> <Just>, uh, <lacht> <lacht> ik ben het even home, man, fuck dit. Die, die zijn super ver van de base. Die zijn super ver van de base. Ja, dit is een base. Andreas, ik heb ja. een probleem. Ik kan niet meer rennen. Heb je geen, heb je, geen 6 feet op een hotkey? Jawel, maar die hebben cooldown. Oh fuck, ja ik ook ah, Ja, ik heb, ik heb eten, ik heb eten. Oh, ik denk top. Ah, oh. Ik heb dat niet. Ik heb dat niet. Die, op. Oh, die region die je holt, zo coach. Tot regen weer. Ja. ja. Oké buddy. <GAS> Nice, goeie. Ze dus gaan voor je Prono, heb je speed weer, nice. We hebben Ik weet Kun je even kan pullen of je in mijn buurt bent. Uh, ik heb gedropt. Ga door, ga door. Let op, let op, let op. Ja, fuck it. Holy shit. De lekkere kill. Oh. Boom. Goed, jij bent zo goed. <laughs> ik heb niet heel veel mijn effecten meer. Fuck, joh. Oh my god, jongen. Hoop ik hoop dat je genoten van de video. Het was natuurlijk geen high-edited video zoals normaal. Maar uh, ik hoop toch dat jullie hebben genoten van deze 20 minuten lange video. Join me Discord, link staat in de beschrijving. Denk wel als je hebt gecomment, denk wel als je hebt geliked. En tot de volgende keer. Yo!